Dag kijkers, um, een beetje op een afstand, maar ik wilde deze keer laten zien de laboratoriumspullen die ik in de loop der jaren heb, heb verzameld. Want als je proefjes gaat doen is het natuurlijk veel leuker en beter als je daar de spullen voor gebruikt die daar speciaal voor gemaakt zijn. Dus in plaats van een drinkglas waarvoor, waarmee je een heleboel gewoon sowieso kunt doen, kun je beter dit kopen. Wat toevallig voor de keuken is gemaakt. Maar dit is een ander soort glas als gewoon van het glas voor drinken en zo. Want dit heet borosilicaatglas en het breekt niet zo snel als het temperatuurschokken meemaakt. Dit vandaar dat je dit soort spullen kan. En dit is toevallig dit is aangegeven ook van hoeveel gram suiker erin kan en rijst en dat soort dingen dat staat hierop. Maakt niet uit. Het is hetzelfde materiaal als dit, wat echt voor het laboratorium is. En dit is dan van Scott Duraan. Dat is echt een, een merk voor het laboratorium. Daar heb ik nog veel meer van. Kijk, deze ook. Dat is een grote Erlenmeijer heet dat. Die is niet schoon, dat klopt, maar dat kan altijd nog. Deze ook. Die is helemaal niet schoon, want die gebruik ik om thee te zetten. Um, nou, dat zijn dan Erlenmeijers, want die, die, die noemen ze in Amerikaans, noemen ze dat geloof, flask. Dat is natuurlijk een uitvinding van meneer Erlenmeijer. Goed, deze is twee liter. Daar kun je wel wat mee. Maar je hebt ook andere kolven. Zo hangt hier een rondbodemkolf. Ik heb hier nog een van een liter. Hier nog een van een liter. Um, dan heb je... Zeker als je begint met scheikundeproefjes, heb je natuurlijk ook reageerbuizen nodig. En hoe kom ik, ik er nou aan? Hè? Nou, om te beginnen. Uh, ik was toen ik nog op de Mavo zat, dat was een jaar 14 veertien of zo. Er was bij ons in de buurt was er een apotheek. En die wilde voor mij nog wel Erlenmeijers bestellen. Ik denk dat die Erlenmeijers inmiddels al wel goed stuk zijn. Um, maar ik heb in de loop der tijd nog veel meer uit andere bronnen gekregen. Dus die, die rondbodemkolven bijvoorbeeld, die heb ik weer van mijn eigen HTS toen ze op een gegeven moment overgingen naar een ander systeem. En dat kan ik nu even niet laten zien. Maar hier gaat gewoon een kurk in. En die kurk heb ik weer van de drogist hier. Van um, het, het, in laboratoria tegenwoordig werken ze veel met geslepen verbindingen dus dan heb je helemaal geen kurk meer dan heb je dus ook geen kans dat uh, de kurk wordt aangetast ofzo, huh? dat soort dingen nou um, dus oude scholen die op een gegeven moment zeggen van ja maar hier werken we niet meer die gaan dit weggooien dus deze Golf, en ik heb er nog veel meer van. Ik had zelfs een retort. Dat is echt alchemie. Ik had, ik had er twee. Ik heb er één helaas met een druppeltje. Die was heet. En er kwam een druppeltje water op. En dan is het ping. En dan is het over. Dus dan moet je wel even opletten. Als je een droge, hete kolf hebt. met Bijvoorbeeld bovenin zit dan condens. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dus alles is opgedroogd. En hier zit nog condens. En het druppelt. ...naar beneden, ja, dan is die, dan is die geweest. Nou, dat is gebeurd met zo'n, uh, zo'n retort. En dan is die stuk. Dus ik heb er nog één over. En dat is al heel wat. Nou, volgens mij heb ik dit ook uit diezelfde doos uh, gered... ...die anders gewoon weggedonderd zou zijn. Dat is leuk, want als je hier iets, iets doorheen voert... ...dan kun je, dus, als je bijvoorbeeld een scheiding hebt van olie en water... ...dan kun je dus heel precies zeggen van, nou, uh, tot hier... En dan is hier zit, aan de ene kant zit dan de olie en aan de andere kant het water, bijvoorbeeld. En dan hebben ze van elkaar gescheiden. Dus dan heb je dat soort dingen. Dat kun je met dit soort, je nog veel meer mee doen. Thermometers zul je ook nodig hebben voor veel proeven. Dus dit, dit was een van de eerste die ik had. 100 uh, graden, dus eigenlijk 110 graden gaat hij toe. Later, en dat was gewoon ergens op een, op een markt in Leiden, op de, op de brug, vlakbij, daarachter bij het stadhuis, vond ik weer een ander. En deze gaat, ik deze tot 250 of 350 gaat. Nou, je mag het zeggen, volgens mij 350 ja, deze gaat tot 350 graden Celsius. Dat is heel heet. En er zit kwik in. Dus wees daar wel op bedacht. Als dat kwik op de grond komt, dan heb je dus zwavel nodig. Om... Je, moet het, je moet het kunnen opruimen. Let op. En er zijn alternatieven tegenwoordig. Hè? Nou, je ziet hier al een uh, laboratoriumbrander. En dit is er eentje voor in het veld. Want normaal gesproken gebruiken we dit soort branders. En deze vind ik heel handig die heeft een soort hendel. Daar kun je dus heel precies de gastoevoer mee regelen. Hier regel je de zuurstof mee. dat kan je met deze ook doen. Kijk, nou wordt die heet. Blauwe vlam. En dit is gewoon om aan te geven. Ik sta aan. Kijk eens wat nog ligt. Nou, euh, dan heb je euh, zogenaamde... Euh, pipetten om druppeltjes ergens in te doen, dat is voor... in je reageerbuis is dat wel handig. Uh, dit uh, hoort eigenlijk helemaal niet in een collectie van iemand die met scheikunde bezig is, want dit is een petri schaaltje om dan een, een gel van uh, agar agar uh, te doen met wat bouillon. En dan kunnen daar bacteriën op gaan groeien. Meestal Laat je het dan ergens staan of zo, zeg in de wc. En dan heb je nog een dekseltje om het er erboven, bovenop te doen. En dan laat je het in een geschikte omgeving, laat je het gewoon... ...ontwikkelen. En dan zie je ineens wat voor een bacteriën er allemaal in... ...bijvoorbeeld de wc, wc rond uh, spoken. Heel interessant. Um, nou, uh, heel belangrijk. Dus eigenlijk, moet dat bovenaan je lijstje staan, nog voordat je een van die andere dingen aanschaft, is een veiligheidsbril. Die krijg je soms, als je vuurwerk koopt, uh, kun je die erbij kopen of misschien wel krijgen, weet ik niet. Uh, deze heb ik gekregen, daar staat nog op. Huntsman, dat was bij een open dag chemie, dus chemische fabrieken. Die lieten dan zien wat ze deden en dan delen ze dit uit, want we laten zien van wij zijn heel veilig. Jij ja, ook een veiligheidsbril, doe ook veilig. Goed, ik heb stage gelopen in Amsterdam en toen heb ik deze bril gekregen. Maar je ziet het verschil. Kijk, hier zit aan de zijkant ook nog bescherming. Dus als, als er vanuit een hoek, vanuit de zijhoek iets richting je ogen komt, dan beschermt deze beter dan deze. Maar deze kan ik weer gebruiken als ik Professor wil spelen. Zo dus. um, Goede handschoenen, rubberen handschoenen heb ik. Dit is van die extra stevige kwaliteit. Dan kun je ook nog, ik doe, doe sowieso oude kleren aan, maar een lapjas is ook aan te bevelen. Uh, dat beschermt je kleding en je ziet ook direct wanneer je ergens een vlek hebt, want die dingen zijn wit. Dan, dan weet je ook, oh, je loopt rond met iets wat eigenlijk niet zo joveel is. Goed. Nou, uh, ja, als je nou wil weten van wat bestaat er nou allemaal aan uh, laboratorium, uh, glaswerk en spulletjes. Uh, dan heb je van die catalogie. Vroeger had je in Zoetermeer, dat heette Tansom. En de Volgens mij bestaat het niet meer, maar Bo, uh, die heeft dat ook. Dan gaan ze nou niet bellen, want dan zeggen ze van uh, welk bedrijf bent u? Dat werkt niet. Dus wat je wel kunt doen is zoek um, oude zoekscholen op. Die dus onderwijs geven, die dus les geven met dit soort spulletjes. En geef aan van goh, ik ben een beginnende onderzoeker en... Ik wil graag leren over scheikunde en, en dat soort dingen. Nou, die, die echte scheikundigen, die, die vinden dat geweldig. Die willen dat aanmoedigen. Dus uh, als ze even een kans zien, dan willen ze jou vast wel helpen met uh, het vinden van spullen. Zodat jij thuis ook je proeven kunt doen. Dat geldt niet alleen voor uh, bijvoorbeeld universiteiten en HTS'en. Dat heet tegenwoordig HBO-techniek. Maar... Dat is dus ook voor uh, laboratoria waar dus bijvoorbeeld uh, proeven worden gedaan op het gebied van gezondheid of waterkwaliteit. Er um, kunnen ook chemische bedrijven zijn, want die moeten natuurlijk ook heel erg veel controles doen en uh, proefjes doen. Om te kijken of, wat ze maken of dat goed is, maar wat ze binnenkrijgen of dat ook goed is. En soms dan doen ze ook uh, uh, proeven met hele nieuwe dingen, dat is onderzoek. Ja, uh, dan zal het vast gebeuren dat eens in de zoveel tijd dat ze zeggen van... Nou, dit willen we allemaal niet meer hebben. En dan je ze de deur uit. En als er dan niemand is, dan gaat het gewoon echt naar het vuil. Dus leg contacten aan, praat met die mensen. Misschien heb je wel een oom of een buurman of je vader. En op die manier kun je dus uitgebreid dus je, je assortiment... Vormen, uh, ja. Zodat jij thuis je proeven kunt doen met echte spullen. Die echte uh, mensen in laboratoria ook gebruiken. En zo pak je dat aan. Dus gewoon contact, netwerk. En dat is voor, voor mensen die meer in onderzoek zitten. Is dat misschien even een stap. Maar neem het maar. Dat, uh, want ze vinden het leuk. Dat jij eigenlijk hetzelfde wilt gaan doen als zij. En dan kun je ze ook vertellen. Want dat, uh, dat, dat vlijt hun persoonlijkheid. Snap je wat ik bedoel? Dat vinden ze echt geweldig. Als, als je zegt van, wat, u, bent, u bent nou zo'n onderzoeker en ik wil later net zo'n onderzoeker worden als u. Nou, uh, als je daarmee binnenkomt, dan kun je eigenlijk natuurlijk niet stuk. Want wie wil dat nou niet horen? Dat, dat, dat je eigenlijk een soort voorbeeld bent voor iemand anders. Zo doe je dat. Succes en schrijf daaronder met filmpje hoe jij aan je eerste spullen bent gekomen. Dat, dat is leuk voor al de anderen. Dan kunnen zij weer een voorbeeld nemen aan hoe jij het hebt aangepakt. Zet hem op en jongens, houd veilig.